Morgen ga ik naar Australië toe. Twee weken toeren, zeven shows. Ja, in maart, zoals je al zei, ben ik heel de maand in Amerika. Het is gek hoe het kan lopen. Je begint over mijn nieuwe single Gold, die heel lekker gaat, uh, met Kate Ryan. Uh, maar er is een plaat die uh, nog vijf keer zoveel streams pakt... op dit moment waar heel veel mensen hier in Nederland bijvoorbeeld niks van weten. Toen dacht ik ook van in hoeverre draag ik eraan bij. Nou, heel erg. Want ik vlieg heel veel, ja. uh, festivals zijn over het algemeen best vervuilend. Dus toen heb ik een, uh, een anderhalf jaar geleden tegen mezelf gezegd, ik ga kijken wat ik kan doen in mijn leven. Advertenties zijn gewoon het, het grootste verdienmodel van Facebook. Ja. Dus het is heel logisch dat zij uh, de adverteerders uh, zoveel mogelijk uitproberen te knijpen om te kijken van oké, okay, hoeveel geld kunnen we nu echt vragen. Wij willen niet de strijd aangaan met Facebook, we zeggen ook niet gebruik Facebook niet meer, ja. maar zorg wel dat als je als adverteerder of als influencer, artiest iets op Facebook zet, dat in ieder geval het geld wat je daar aan uitgeeft of de traffic die je daar krijgt, dus dat, dat naar je eigen kanaal haalt. Ik ben nog jong, ik ben nog 25, dus uh, dat valt allemaal <lacht> nog wel mee. Maar ik zag in Vegas dat daar een enorme markt voor was. Ik zag daar uh, oxygen bars, je kunt daar aan een infuus gaan liggen, twee uur lang als je van een last hebt. <lacht> en het wordt, wordt ook nog eens gedaan.